Dus het is gaat -spel. Ook even tussen, ik ben nu ik heb nu even al iets maar aangeklikt, Joos maar. het geluid. Het geluid. Weet wie als je het weet, laat het weten ik op deze video's reactie. Ik ga als het iemand van het team is en ik heb hem op de telefoon, ga ik of ik heb iemand een kastnoot van geweest en ik heb hem op de telefoon. En jij raadt het, dan kun jij heel veel, kun jij, kun jij niks hebben, maar dan krijg je een heel groot jaar vijf van mij. Dus het gaat wel lekker raden. Ondertussen ga ik even naar de andere. Het is een van de regisseurs van de ziel. Hallo. Hallo, Thomas. Hoe gaat het? Ik heb je trouwens echt heel lang in gehoord. Alles gesproken. Het gaat wel goed? Maar mij gaat het ook toch wel heel goed aan. Ja, ik wou, het, ik wou die vragen, want ik vind het niet zo goed het idee om dingen of romige dingen te vragen. Ik weet wat ik gaat zeggen. Zeg mij niet. Oké, okay, wat denk jij dat het geluid is? Het vastkikken van het brandalarm? Het vastkikken van het brandalarm! Het geluid! <hijen> het geluid! Heb je dat toch zo eerder gedaan? Ja, vaak. Maar ik zeg nieuws, je bent nog dichterbij dan het vorige. Maar, het is helaas niet het geluid. Je kan het nog steeds raden. Ik zit al op telkens bij elke video, wat we doen van het geluid. Wat het is al geraden, Toen het wat geraden. Het aankijken van het panzernaam. Nu is het geraden. het vastkikken van het panzernaam. Je bent nog steeds dan het vorige. Maar misschien is er één wat er niet goed. Maar het... Het eerste geluid is nog lang niet van ons geraden. Dus hopelijk gaat hij weer snel.